Hey alle HVA'ers, studenten, docenten, medewerkers van alle andere hogescholen en verder iedereen die kijkt. Het nieuwe jaar is weer daar en dus staan er weer nieuwe kansen voor iedereen klaar. Ben jij op zoek naar de leukste bijbaan bij de HVA? En heb jij al ervaring met filmen, editen of ben je gewoon een ster voor de camera? Maak jouw goede voornemers dan echt waar. En solliciteer als YouTuber bij de HVA. Ik kijk hieronder om, om je aan te melden. Pluspunt als je een jongen bent. want we willen iets meer mannenpower in het team. Want we zijn nogal met een beetje veel vrouwen. Sorry Jasper. Namens de YouTube-team, mensen van jullie allemaal. Een onwijs leuk, gezond, vrolijk en blij en leerzaam 2019 toe. Happy New Year!